In deze video gaan we een gedeelde mailbox toevoegen aan je Outlook webmail en dat doen we door het in te loggen op Outlook en bij mappen met de rechtermuisknop op Gedeelde map toevoegen te klikken. Hier vul je de naam van de gedeelde mailbox in. Daarna... Daarna klik je op toevoegen. Je ziet nu dat de map links wordt toegevoegd en dit is de plek waar je de mails van die gedeelde mailbox ontvangt. Dat staat dus los van je persoonlijke mailaccount. En een mee versturen kan ook. Op het moment dat je dat doet is het belangrijk dat je het vanadres adres ook kunt aanpassen naar, de, naar het mailadres van die gedeelde mailbox. Dus dat kan ik hier instellen. Via deze weg kan ik dus ook via de gedeelde mailbox e-mailen. Een alternatief is, als je de gedeelde mailbox niet in je Outlook wilt weergeven, is dat je via je profielfoto hier je rechts op Andere postvak opening klikt. Vul hier wederom de naam van de gedeelde mailbox in en klik op Openen. Je komt nu in de mailbox van dat mailadres. En teruggaan naar je eigen account kan ook door weer op je profielfoto te klikken, andere postvak openen en daar de naam van je eigen mailbox in te vullen. En zo heb je dus twee manieren gezien om te schakelen tussen mailboxen binnen Outlook. Nu is het aan jou om hetzelfde te doen.